Deze webinar maakt deel uit van een serie over cyberincidenten. In dit deel kom je te weten wat je moet doen om een aanval te stoppen. Stel je voor, je vindt verdachte software op je systemen. Je website is aangepast zonder je medeweten. Je data lijken gewijzigd of zijn verdwenen. Of nog erger, je computer of server zijn geïnfecteerd met malware en functioneren niet meer naar behoren. Je bent buitengesloten of je krijgt de melding dat je wachtwoord gestolen is. Dit zijn allemaal situaties waarin je hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer bent van hacking. In deze webinar geven we je advies om de aanval te stoppen. Bekijk de webinar over Ransomware voor specifiek advies over een ransomware-infectie. In de eerste plaats moet je voorkomen dat het incident zich verspreidt. Waarschuw iedereen die je IT-systemen beheert van de infectie zodat alle aangetaste computers en servers van het netwerk ontkoppeld kunnen worden. Ontkoppel ook externe harde schijven om verdere infectie te voorkomen. Schakel de computers niet uit. Als je dat wel doet, kan je belangrijke data die je nodig hebt om de aanval te stoppen, verliezen. Probeer vervolgens zo snel mogelijk te begrijpen waar de aanval vandaan komt. Stel jezelf de volgende vragen. Heeft een medewerker op een link in een e-mail geklikt? Zijn het besturingssysteem, de applicaties of andere software niet up-to-date? Of heeft iemand bewust of onbewust een virus geïnstalleerd? Vraag je collega's wat er gebeurde vlak voor ze de infectie ontdekten. Probeer te begrijpen hoe de aanvaller binnen Onze webinar over cyberdreigingen lijst de opties. Zoek naar sporen op het systeem. Doe bijvoorbeeld een virusscan. Als je een virus ontdekt, kan je beter begrijpen waar het bestand vandaan komt. Deel je bevindingen met je collega's, zodat ze de infectie niet opnieuw binnenhalen. Als de infectie bijvoorbeeld via een e-mail binnenkwam, waarschuw hen dan zo snel mogelijk. Ga na of hetzelfde incident op alle andere systemen in je IT-omgeving voorkomt. Als er bijvoorbeeld software wordt gevonden die externe toegang geeft, maar niemand in je team installeerde deze, zoek dan of deze ook op andere computers of servers staat. Als je hebt gevonden van waar de infectie komt, voer dan nog een virusscan uit en doe een update van besturingssystemen en software op alle systemen in je netwerk. Het is risicovol om geïnfecteerde systemen terug aan het netwerk te hangen. Als de infectie nog voort kan verspreiden, zoals bij Ransomware, doe je dit beter niet. Een volledige herinstallatie en reboot van geïnfecteerde systemen is vaak nodig. Herinstalleer de laatste versie van de software. Let wel op, als je geen backup maakte van alle bestanden, ben je je bestanden wel kwijt na een herinstallatie. Controleer vervolgens de toegangen en laat de nodige wachtwoorden van de accounts veranderen. Aanvallers gebruiken soms oude accounts met zwak wachtwoorden om binnen te geraken. Of maken volledig nieuwe accounts aan van zodra ze binnen zijn. Het is belangrijk om alle accounts na te kijken en eventueel toegangen te weigeren. Doe dit enkel in overleg met de IT-beheerders. Gebruik je Cloud Services? Bekijk welke gebruikers op het cloudplatform toegang hebben. Vermoed je dat er gebruikersnamen en wachtwoorden gelekt zijn, verplicht dan elke gebruiker om een wachtwoord te veranderen. Doe dit op de systemen en in applicaties waar de infectie huisde. Als je een Cloud Service gebruikt, verander je ook het best de masterwachtwoorden. Is de aanval gestopt? Wees nu extra waakzaam en monitor je IT-omgeving. Als je merkt dat de aanval opnieuw start, is de infectie niet volledig verwijderd. Je IT-omgeving monitoren doe je door te loggen. Bekijk de webinar over monitoren en loggen voor meer info. Als het incident heel ernstig was, meld je dit het best bij de autoriteiten en verzamel ook zoveel mogelijk bewijzen. Bekijk de webinar over wat je moet doen na een cyberaanval. Wat als je bedrijf het slachtoffer is van een cyberaanval? We overliepen in deze webinar de volgende stappen. Voorkom eerst de verdere verspreiding van de aanval. Ga op zoek naar de oorzaak. Probeer de infectie op te ruimen. Controleer of criminelen zeker geen toegang meer hebben. Verander de wachtwoorden als je denkt dat deze gelekt zijn. Monitor je omgeving om zeker te zijn dat de aanval niet opnieuw start. Verwittig de autoriteiten als het incident ernstig was. Wil je volgende keer beter voorbereid zijn? Stel een incident response plan op. Bekijk de webinar over hoe je voor te bereiden op een cyberaanval.